Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door goodlife.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf. Goedemorgen allemaal en welkom wederom in Drievliet. Ja, waarom weer in Drievliet? Nou, ik had al een review gemaakt. Die zetten we hier daar, daar of daar ergens in van in het beeld. Maar de kwaliteit die was wel slecht. Ik had toen de tijd een microfoontje gebruikt en die was mono. En sommige mensen hebben hun stereo op mono aangesloten, waardoor ze dus niks hoorden tijdens stukjes van dat te praten. Anyway, we gaan het gewoon helemaal overnieuw doen. We maken gewoon een een nieuwe review van Drievliet. We gaan vandaag dus Driefliet reviewen en dan gaan we helemaal naar het begin van een park. En dat is in 1611, toen werd er voor het eerst genoemd Driefliet. Al was dat toen alleen een grote tuin. Het wordt voor ons pas interessant in 1938 toen er een theetuin tuin geopend werd met een speeltuin. Klassiek verhaal, vele parken zijn zo begonnen. Neem Hellendoor, wel. En zelfs de Efteling. Je kunt je voorstellen, 1938 was net voor de oorlog slechte tijd. Dus in de oorlog is er niet zo heel veel gebeurd. Het werd pas weer interessanter na de oorlog. 1950 werd namelijk het landgoed aangekocht. En in 1951 plaatste de toen eigenaar de eerste carousel. En noemt het attractiepark Drievliet. En daar is het eigenlijk allemaal begonnen. de jaren later kwam de piraat, de Jetstar die is inmiddels al weer verwijderd. De Monorail, het Spookhuis, Stardancer en ga zo maar door. Met name de laatste jaren wordt er niet meer zo heel veel gebouwd, maar wordt er heel veel gethematiseerd. Want het wordt meer een preppark in plaats van een speeltuin met allerlei kermisattracties erin. Ik laat het jullie gewoon allemaal zien jongens. We gaan starten met de review van Drie Vliet. Vandaag zijn we weer niet alleen. We hebben onze Pinsen bij ons. Wat was je knaalken weer? Oh, dat is toch Games. Hij oh ja, ja, zegt elke keer verkeerd die Ruben. Voorzien van uh, ja, professioneel commentaar tijdens deze video. Wordt we wordt gemarteld dames en heren, Ruben. Ja? Dus uh, het wordt een heftige video denk ik. Ja. Hij dus gaat uh, niet, uh, angst weer overwinnen. Hij heeft uh, angst voor hoogte. Ja, Hij wordt snel misselijk. Ook nog. Ik, ik ben gewoon niet geschikt voor een prep dus ik ben eigenlijk gewoon een proefkonijn hier uh, in Drieblied. Ja, we gaan vandaag testen. Doordat. Welkom in Drieblied, dames en heren. Ons speelterrein worden er vandaag mensen. Voor aan het park starten we direct met een waterglijbaan, zoals dus jullie in een hele park tegenkomen. Echt is deze toch een tikkeltje anders nog. Naast dat hij een buisvormige glijbaan heeft in een helix. ...heeft hij ook een freefall, deze. Ja, daarnaast zeg maar een race. En de meeste hebben gewoon een race. En dan een, een race met een wijsvormige glijbaan. Maar met een freefall erbij, komen ze heel vaak tegen. Nou, vooruit en naar het verhaal gaan we het toch nog even doen. Want uh, onze Vincent hier, die het heel graag doen. Doen we wel alleen uh, de freefall. Met de rest moet je maar bekijken in andere reviews van mij. Want in Pappermis zo'n soort gelijke glijbaan. Uh, ja, waar zijn die dingen niet joh, ik heb ze zo vaak gedaan. En dan doen we die, uh, die ronde achter mij. Die doen we dan ook nog eens een keer. De tubus. De tubus. De tubus. De tubus. We zijn twee in een bootje. Eén, twee, een, twee, tubus, twee, een, twee, tubus, een, twee. twee. Daar gaan we freefall. Daar komt met die dikke kont, jong. 120 maximaal gewicht. Maar we komen toch nog redelijk tot stilstand. We zijn over de 200 kilo samen. Ja. Gewoon dat 70 kilo, ik heb het te veel. De waterglijbaan dan. Daar gaan we. We zijn eindelijk vermoord. Zij nat erin. Dat is ongelooflijk joh. Ga wow, Gadverdame! Kijk dan! Ik zit goed voor om meer water in het bootje op de baan. Lange tijd lag hier alleen een grasveld, maar nu hebben ze er wat opgebouwd. Voornamelijk kinderattracties zoals die uh, ja, hondjes. En een treintje. Ik moet zeggen dat de laatste jaren het in ieder heel erg goed is met het team nu. Ik vind het ook grappig het team allemaal. Het ziet allemaal heel leuk en grappig uit, een beetje cartoonachtig. Ik had alleen de keuze van het treintje hier niet genomen, want je hebt natuurlijk verder op het staan. En die El Loco, die treintjes, dat rijdt allemaal een beetje rond, zeg maar. Een beetje jammer. Ik had toch iets anders gekozen. De draaikolk is ook een mooi val. de oude Stardenser van Van der Laan, die heeft gereisd over de kermissen hier in Nederland. Die is toen hier naar het park gekomen Er is een space thema aangegeven. Hij stond toen aan de onderkant van het park, hier achter mij zeg maar. En dan hebben ze hem hier naartoe geplaatst op de plaats van de orkaan. Jammer dat die is, dat is echt een vette machine. Dus een vliegtuig mogelijk een razendsnel, kun je wel vinden op mijn kanaal. Die losse video. Maar uh, ze hebben helemaal omgetoverd tot uh, onderwater thema. kunnen vond zelf uh, best goed eruit zien. Maar we slaan wel over, want er zit totaal vervangen. Kijk wel langzaam die eruit Zo dames en heren, de kwal zit in de kwal. We gaan snel maken en we gaan tempo maken en We gaan er boven De vloer en daar een motor. Helaas meer. Jammer jammer jammer. Ja die was gele, maar die komt bijna niet te lood uit, jongens. Goeiedag allemaal, welkom de KMG te binnen van het park. We zijn begonnen en we gaan naar boven. We gaan sterken. Oh, wat een heerlijke machine is dit. Waarom is dat? Deze gaat continu van beneden naar boven. Op de 120 graden met de project eind en van de wereld van de chaos, maar die zeggen dat twee keer over aantikken, beneden, en We doen jullie nog een keer. Nee, we gaan gewoon continu naar boven en zo hoort het eigenlijk te gaan, zo zouden die dat op de kermis eigenlijk ook gewoon doen. Maximaal. En dat genieten oh. jongens. Oh my god, ik wil oh. Nu gaat hij draaien en we ondertussen gaan dat we heerlijk trekken. Dat zijn heekrachten en daar leven wij voor. Oh, en dan gooit hij de rem op. wat oh, jammer, dat was hem. KMG Efterburnertje, zoals je die op de kermis vindt. sporadisch in preppark eigenlijk ah, gewoon vrijwel niet. Meestal bij jullie Frisbee staan. Nou ja, het is tijd om uit te stappen mensen. Ik ga nooit meer! Nee, ga je nooit meer? Nee, die moet me nooit, nooit meer. Ik wel, ik ga nog een keer aansluiten. Ik hoop dat het grote attractie niet zo op elk park waar je staat hoor. Ook dit is heel erg leuk geteamd. Maar je ziet het, dit zijn tractoortjes. En ja, voor mijn mening is het een beetje te veel van hetzelfde. Je hebt net die, uh, ja, die nieuwe trein gehad dan met de bootjes eraan, nieuwe tractoortjes. het draait rond en we maken dan een stukje indoor bij met wat poppetjes en een verhaaltje erin. Het is hartstikke leuk geteamd, maar er zit dus totaal geen verhaal in. Dat is dan wel weer jammer. De eerste achtbaan voor vandaag, Twister X. Twister X is gebouwd in 2001 door Mauer en Sonne. Vroeger heette die de Mr. Twister X. En er is eigenlijk helemaal niks bekend over deze baan. Geen lengte, geen hoogte, dus we gaan gewoon instappen. Welkom allemaal op de kinderachtbaan, de Twister X. Deze achtbaan lijkt ontzettend veel op de Hullenblits. Die kennen we allemaal van de Duitse kermis. is dus de grootste transportabele indoor achtbaan ter wereld. Echter is deze layout een stuk zaaier. Want hij draait twee keer een rondje. En daarbij draait het karretje nog een keer wat het rond. Dat is eigenlijk de Twister X. Het is dus niet zo speciaal. De is bijvoorbeeld is veel interessanter, en indrukwekkender. Ja, yeah. yes, daar gaan we zo in! Ik weet namelijk niet zeker, omdat ik zo de bouw bekijk, de deze attractie in de Hullerpliss, Ja, komen die ontzettend veel weer Kijk, ja, die kast hier bijvoorbeeld, zit bij de Hullerpliss gewoon voorop. Daar hebben ze zeg maar die, ja, die steenkolenmijn erop gezet, met Renault er zelf erin zullen we maar zeggen. En ja, de rest van de baan, ja, die warenetjes zijn gewoon net iets anders. Maar ze draaien net zo goed, net zo lomp doen als dit hoor. En zelfs het geluid klinkt als de Hulemlis. Het is gewoon echt een kinderachtbaan die draait. Grappig voor kinderen, maar niet echt heel erg speciaal. Show. En natuurlijk nog een glijbaan niet ontbreken in zo'n park. En onder de glijbaan zit nog een attractie: de zingende stal. We gaan zingen. de En de volgende wordt weer een avond dames en heren. in: achtbaan de Vermeulen X. De Formule X is een achtbaan van Mauer en Sonne en is gebouwd in 2007. De lengte van de baan is 355 meter, de hoogte van de baan is 15 meter. Hij kent twee inversies en de maximale snelheid is 70 km per uur. Verder is opvallend dat dit dus een lanceerachtbaan is. Goedendag allemaal, broem, broem. welkom op de Formule X en gasten erop jongens, de lichten zijn goed, daar gaan we! Airtime, give wil all, heartline roll. En <laughs> dan, hoe we de laatste, is een 135 procent. Hoe Hoe noemen ze het allemaal he? En dan zijn we alweer te einde jongens, ja, kort. Ik vind dat we nog een lancering achteruit moeten doen en de weg achteruit moeten vervolgen. Maar ja, wie ben ik? Kort maar krachtig. Misschien een idee voor Drie over twee jaar. Achteruit lancering. Okay. Shout out naar Conor, Lier, en M.A. Nee. Omdat ze we er niet bij konden zijn. Ah, oh, wat jammer. Naar nou, de groetjes aan er, hè? Hoi. Ja. Hoi, hoi. Doei. Lekker ongelooflijk. schoen, gelovig Blijf maar handtekeningen uitgeven. Het is niet normaal. Oh, Abonneer op de Bad Family. Oh toch. Cinema Magic 5D is een ballon waar je in kunt zitten. Daar hebben ze wel een theatertje tegenwoordig in gemaakt. Dus met de extra effecten, vandaar is dus op het 5D. En wat speelt er vandaag in? Beleven een nieuw avontuur in The Lost World 5D. Ik kan er wel in film, je ziet er toen ik van. Ik ga nog naar boven. Plik van een Kraak. Je weet over de Nederlandse kermis zijn gereisd. Nou ja, we hebben gereisd één seizoen. En is daarna verkocht hij naar drie minuten. En sindsdien draait hij hier zijn rondjes. Is trouwens gewoon een Syriëmolen. hè? al die trepparken die hebben staan. Op verzoek was Vincent, want die wil er heel graag in. El Loco, pas bij hem. En wat voor de kindjes om mee te rijden, een treintje. Eigenlijk van de oldtimer, maar dan ja, in een vorm. Van een trein, en dat heet een Loco. Ja. Zeg het maar, fantastische attractie dit. Ding. Ja, weet je, heel kort, wat het verschil is tussen Ruben en mij. Ik kijk meer naar de teaming van de attracties en hij let meer op snelheid en, en hoe, hoe gek het ook mag zijn. En ik let meer op omgeving en hoe het is gebouwd en uh, ja, poppen en noem maar op. Gewoon alles eigenlijk omheen, om een attractie heen. En ja, ik weet het, Riefliet heeft zit een beetje op een laag pitje. Maar ze proberen het en ze hebben het en beter iets dan niets, toch? Toegegeven, dit is leuk gemaakt. En leuke poppen, er zit nog een beetje muur in. Wel racistisch. Dat is wel typisch Mexicaans. Het is jammer, weet je, dan kijk ik tegen een muur aan en dan had er gewoon iets leuks neergezet, weet je. Het is een kleine moeite. Je hebt soms, je hebt soms punten waar je echt heel veel ziet, maar je kan het er ook gewoon leuk verdelen in de attractie. Nou, ik moet zeggen, ik vind dit ook wel leuk, vind ik vind gewoon leuke poppetjes aan zich, hè, per stuk. Een beetje komisch gemaakt. Maar om te zeggen het is echt een highlight, het is echt voor kinderen, is het leuk. Absoluut. En voor Ruben. Nee, dat ben ik. Zie je dat? Ik slaap er ook rustig naast. Wat dynamiet. het houdt niet op, nee niet vanzelf. Ja, ik doe een shout-out naar Squila. Een shout dat naar kunt lekker. De, heb, maar. de hele team. dag door hè mensen, allemaal te pillen. Wil je de roekjes doen in iemand? Ja, de goedjes zijn mijn vader, moeder en zus. Oké, okay, hoi, hoi. Hey, hoi hoi. De monorail, die hebben ze ook nog. Heel oud ding is dat. Begin beginjaren staat hier al. Rijdt één simpel rondje. Dus die slaan gewoon even over. En ook hier kunnen de kinderen weer rijden, maar dan op een paardje. Ja, veel parcours met de attributen erop. We de wielparken, parken, maar vier voor de kleine parken. Ik best veel hoor. Maar goed, het is wat ik in het begin al zei, de keuze van het park. Ik zou toch voor andere attracties kiezen voor de kinderen. Nou, als je in drie loopt, dan vraag je je af waarom staat de Griezenbus hier? Het is decor geweest, dit park, van de film De Griezenbus. En uh, ja, misschien ken je het wel als je de film niet hebt gezien gaat kijken. Bij de Kopermijn is het er gefilmd, bij de achtbaan. Terwijl de acteur aan het lopen is, zie je dat karretje als een soort spooky effect, schrik effect. Uh, komt hij achter hem langs en uh, ja, daarom staat de Griezenbus nog steeds hier in het park. Leuk okay. om te weten. Ja, voor de mensen die ze afvoeren. ik vroeg het namelijk niet af. We gaan door! Het oude museum wat nu een spook is dus we gaan instappen tijdens deze review hebben we niet één special guest Ernie, die komt ook nog even langs. Je weet wel, van Bert en Ernie. Die, Ernie. die gaat even hier het spookhuis in en die gaat voor ons even commentaar leveren hoe het binnen is, toch? Ik ben benieuwd. Ja, Ernie van wel komen? Ja, schoon goed is dan. Nou, we staan nog even in de barijs en we wel komen. Shoot, Zo, dames hier. luik die je kijk. Uh, nou ja, ik ben hier uh, in het spoelers. Goeie. Zo, En ik zal op uh, bezoek gaan. w een schoonmoeder. Alleen ik weet niet waar die is. Oeh, zo, dat was even verschrikkelijk. Ja, dat. Dit is een kantalsies op straat. Uh, Bert, waar ben je? Bert. in een skelet. Ik zie een skelet, jongens. Wat doet hij? Oh, hij is weg. Hij is weg. Er is er nog één. Bert, waar ben je? Oeh, nou, ik ben niet op, man. Ik vind het eng. Wat voor oh, een mummy. Oh, Bert, ik, ik vind het niet leuk, Bert. Daar uh, moet ik heen. -u -u -u. Zo, een spinnetje. Ik zie schorpioenen. En een mummy. Oh, ik vind het een beetje eng, Bert. Ik vind het helemaal niet leuk. Oeh, oh, skeletje. Nou, ik ga liever naar zien zo'n op straat. Wat een stomme attractie. Oh. Nou, gelukkig is hier het einde. -u -u. Zo. Ze hebben de waterattractie met die waterballonnen weggehaald, dan kon je elkaar nat schieten. Er zijn twee kinderattracties in de plaats gezet, en hier in de Pietse, met de naam Tijdreizigers en een Freefalltoren met de naam Shoot. Vind ik hier geval een uh, goede weeruitgang met die waterattractie met de waterballonnen schieten. vind ik echt niet. Was leuk. We in de bos Ik Hey, we gaan vliegen in een luchtballon. De Grand Prix autoscooter was vroeger gewoon een reizende scooter. Maar hij is door de jaren heen helemaal ja, geïntrigeerd hier in het park. Wat moet je je daarbij voorstellen? Nou, die wachtrij hier vooraan met een extra dak. Het dak is vervangen door een glasdak. Vroeger was het een dus zeil, Omdat het dus een reizende ja, attractie was. Nu vooraan. De schotten zijn afgelopen origineel. Maar dan wel verkleurd. Ze dus hebben andere kleuren opgedaan. Maar het is, ja, die hekken eromheen. Hij is echt hier gewoon zeg maar, vastgegroeid in de jaren. De volgende, waar we wel even instappen, is de Jungle River. Jungle River is een lofvloen van het park, is gebouwd door Ravenson en is geopend in 2001. De hoogste val is 11 meter en de baallengte is 225 meter. moment, prachtig. Ja, het ziet er goed uit, leuk geteamd. Vroeger was het heel lelijk. Had ook die uh, bamboestammen op de achtergrond niet. Het was echt gewoon een schot. Ja. Nou is hebben wat verhoging en uh, het is wat compacter gemaakt, een beetje het gevoel, weet je wel. Oké, daar zit jij mooi. Ja, ja mooi. Goed, dat was de uh, laatste optreden van ons te Nee, het, het is leuk uitgewerkt. Ah, ja. Niet, ja, mooi is anders, maar leuk uitgewerkt. Die palmboven mogen ze wel eens een keer gaan vervangen. Die hebben ze de langste tijd alweer gehad. Daar ook. Er zit geen blad meer aan, joh. Het zou wel leuk zijn als ze wat voller zetten met bomen. En wat mooiere bomen. We maar de eerste keer naar boven en het layout die eigenlijk heel standaard. Dit zit ook gereisd op de kermis. Alleen heet die daar Jurassic River van Buwalba. Nou, het zijn gewoon ja, heel veel parken en kermis hebben zo'n ding. Nou, hoppa, naar beneden de eerste keer. Ook weer je zei natte jongens. Ja. dat is Hij knat joh. Eh. Zo, we gaan we de tweede keer naar boven. Daar zijn we boven aangekomen. En dan maken we weer een bochtje en dan gaan we vol gas naar onderen. Ja, het is verder niet zo heel spectaculair baantje. Zoals bijvoorbeeld, noem maar wat, Tobeland waar je voor en achteraan gaat op in Walibi. Ja. Maar hij is dus wel vlad, want hij op die schermen. En daar komt het water ook bij terug. Wat ook leuk is, hij is voor kort opgesteld. Laat ik je dadelijk even zien aan de buitenkant. Ik heb hier nog een klein flesje. <middels> Wat een domme! Kijk eens uit, joh! En dan zijn we weer aan het begin van de jongens. Dat is de Jingle River hier in Drieton. Kijk, hier bedoel ik, zie je dat? Er zit een extra rand op, dat is omdat hij te kort is opgesteld. Dat zie je wel eens vaak op de kermissen. Als hij te kort is opgesteld, staat hij dus met deze rand erop. Dat is hij eh, normaal opgesteld. Dan is hij dus één rechtstuk langer. Er zit hier gewoon een extra rechtstuk in. Dan komt deze vorige bocht een stukje naar voren. Dat zie je bijvoorbeeld bij de Piratenfloes in Duitsland op de kermis. Eigenlijk ook wel grappig om te zien bij zo'n wild waterbaan. Kijk, daar zit een pomp, die pomp het water rond. Voor de eerste korte bocht dan komt het hier onder dit liftwil, door, dan wordt het gestuurd naar de tweede bal, dan komt het in, dan maakt hij die tweede bocht en hier op het einde komt het water dan weer uit in het meer. Dan heb je dus in principe maar één pomp nodig ja, om die twee vaarten ja, rond te pompen. Mooi gemaakt dat tijd. Op de kermis is het trouwens ook zo. Ik zag hetzelfde modelletje, ja, alleen nog in de pretpark. ik heb het zo vast neergezet. De het is het lachrot! Een leuke! Alle dat al, sorry! Ik vond het te lachen. Dat is, uh, is een enig. Lachen. Ja, leuk! En daar is de uitgang. Nou, dat was de lachrot, mensen. Schitterend! voor een attractie! De Show is de show met poppen. Ik je heel klein stukje daarvan laten zien. Is het hier niet gevaarlijk? Mevrouw, het is hier erg leuk. Maar niet voor zo'n capsous dame als u. Ga maar haartjes hakken op het reiswerkse plein. Ben jij een vlogger? Dit soort attracties kan ik nooit laten zijn ze, ze ouderwetse Destroika. Heerlijke machines vind ik, niet extreem. Voor mij is het echt ontspanning. Kijk een soort superspin is het. Want in plaats van een spin gaat deze omhoog en blijft niet boven staan. Vroeger hadden we onderaan op de kermis de Blitzer. Die ligt wel bekend. In de jaren 90 heeft hij over de kermis tegen, maar helaas reizen dat soort machines niet meer, omdat je tijdens het bouwen een kraan nodig hebt om je armen erop te zetten. Al deze molen komt van de kermis af. Die staat al jarenlang hier op deze plaats in het park vooraan. Vroeger heette die de Turbo Start. Het werd echt helemaal ouderwetse kermistijl. Heel mooi wit was hij met groen. Met echt die ouderwetse groeilampen erop. Van die gele en die witte. Uh, ja, helaas. Ja is hij dus aangepast, voor mij helaas. Ik snap van het park dat ze met de teaming decoratie meer gaan doen. Want hij is ook veel mooier nu zie je ook. Hij is heel mooi aangekleed. Maar ja, die oude attractie ik vind ik dat prachtig. Met echt een kermis van de hart en nieren, jongens. Heb je YouTube De Piraat in al, is een oude kermisattractie van Hoes. Scholenbootjes werden vaak op de kermis gereisd. Sterker nog, in Frankrijk reist ze nog zo'n exemplaar. Zelfs als in uh, Duitsland onlangs nog zo'n exemplaar gereisd heeft, uh, is hij hier toen in het park gekomen. Eigenlijk uh, staat hij al uh, heel lang hier op deze plaats. Echt ongelooflijk lang. Maar ook deze was natuurlijk in het begin allemaal kermis dat is heel erg mooi opgeknapt. Het is helemaal weggewerkt. Het bootje zelf is uh, mooi opgeknapt. Ze dus we hebben wel piraten gehaald En ze hebben daar wat opgang in het midden. Normaal hangt hier zijn met op de kermis. Ja, mooi geworden. Ondanks dat het een oud bezig is, is het lekker hè? Je voelt er goed. Wat ook trouwens leuk is, die bomen die groeien natuurlijk wel gewoon door. hè? voelt als helemaal kaal, maar er helemaal tussen de bomen. En dat is ook wel mooi gedaan. Kost het allemaal 30 jaar, maar dan heb je ook wel wat. vergeet ze, geen tijd beloofd, te doen en abonneer op, op dit kanaal. Super! De volgende is alweer een achtbaan, de, de Mijn. Oudste Wilderwijsafbaan van Nederland. De Kopermijn is gebouwd in 1996 door Mauer en Sonne. Het is dus geen MEC-wilde muis. Al lijken deze wilde muizen heel veel op elkaar: MEC en Mauer en Sonne. Je ziet als je een leek bent, bijna geen verschil erin. De baanlengte is 370 meter, de hoogte is 15 meter. maximale snelheid op deze baan bedraagt 45 km per uur. En het is gewoon een wilde muisje. We gaan gewoon weer instappen. Wat een pret. de oudste wilde van Nederland. Later is het een in Walibi gebouwd, maar deze was hier toen als eerste hier voort op die Jetstar. Dat was wat een mooie afban. Jammer dat ze die weghaalden, maar ja, het denk nou niet dat iemand eeuwig geleden. Inmiddels zijn we boven aangekomen en als we boven zijn, dan gaan we normaal gesproken naar beneden. Doen we ook wel heel klein stukje, maar dan gaan we die klotdaars naar bocht in. dan niet dus. Elk review, in elk park, waar ze ook staan, toch weer hetzelfde commentaar. Vertellen. Dan komt een man bij de dokter, die zegt, dokter ik ben half doof. Zegt die dokter, ga maar eens in de hoek staan. Dus die dokter zegt tegen die man, 88. Ah, dan zegt die man, 44. <laughs> wat een grappe dame. Ja. Nou ja, goed zo, dan hebben we die haarspel ook opgevuld. Een stukje rechtdoor, en dan krijg je een heel klein beetje airtime en een goede harde rem. Oeh, slecht afgesteld hoor. Dan gaan we vol voor de 45 km/uur naar beneden. Hey, Dat is het enige lekker hoor in die baan. het station heen, laatste haarspelbochtjes, gaan we door de tunnel heen, die is dan wel leuk gemaakt. En jammer eraan is dat er niks in de tunnel verder gebouwd is. Iets van goud zou wel leuk net zijn voor een paar lampjes. de laatste bal maken en dan komen we volk bij remmen in en dat heet hier de kopermijn in de Rieveling, dames en heren een leuke afbaan voor wie daarvan houdt niet voor mij dus ik ben vandaag een aardig man want hoe moet je dat zeggen zonder al te veel capsules te hebben je wordt als youtuber alsmaar bekender en bekender maar soms lopen ze wel de spuigaten uit en vandaag loopt het een heel klein beetje de dus spuigaatjes uit. Leuk hoor, af en toe een gezet zetten met iemand op zijn foto te gaan. Maar ik ben nog geen uh, ene malle moer opgeschoten. En ik heb nog heel veel te doen. En ik ga met iedereen op de foto's, shout-out, zo weet ik dat allemaal. De volgende achtbaan wordt alweer de Dynamite Express, dames en heren. De Dynamite Express is een Mack rollercoaster gebouwd in 2005. De lengte van de baan is 262 meter, de hoogte van de baan is 11 meter. De maximale snelheid is niet bekend, maar ik schat hem tussen de 40 en 50 kilometer per uur. De Dynamite Express, daar gaan we dames en heren. Het is een ja, Mac achtbaan zoals gezegd. En uh, ja, die rijdt gewoon over een parcours. Dat kost een baantje in dit geval. De eerste rondje is nou zo snel, het tweede rondje gaat iets sneller. Maar ja, het is niet echt een hele bijzondere baan. Je hebt bijvoorbeeld de Pop in Bobialand. Die is veel langer en veel leuker dan deze. Maar ja, drie meter is ook een stuk kleiner. De Altman Express in Europa Park en dat is dezelfde bouw als deze. Dan zijn we aan het aanbeland. We kunnen uitstappen op station station Drievliet. De leukste familie van heel Nederland! Hey! hey. En dan alles komt er een eind, dames en heren. Zo, weer aan deze dag. We gaan richting de uitgang. Zo jongens, zijn we aan het einde van de dag gekomen. Dit was Drievliet. Nou, nog Die even nabeschouwing. Wat vond je ervan? Ik vond het gaaf. Ja? Oh, ja Toch wel, ja, ja op zich. Het was een drukke dag, maar we hebben toch alles kunnen doen, dus toch wel een voordeel, toch? Ja, nou ja, eerlijk is eerlijk, ik had gedacht in het hoogseizoen, ik zou met Fini gaan, ik denk ja, zou ik het redden, als ik het niet red, ga ik over naar vloggen. Maar ja, wat is het verschil tussen review en vloggen tegenwoordig, zullen we maar zeggen, want het is ook een halve vlog geworden uiteindelijk. Absoluut. Maar uh, ja, het viel me nog mee, het was wel druk in het park, maar je kon er overal in uiteindelijk, meerdere keren zelfs. En ja, qua attracties vind ik het heel goed vooruit gegaan. Ik ben helemaal fan van de kermis, dat weten jullie. Uiteindelijk ben ik kermis van de hart en nieren. Die Turbo Star, bijvoorbeeld voor een park die Piraat, heb ik verteld onderweg, waren oude kermisattracties. Maar ik kan me voorstellen dat je als park, preppark zeker in deze tijd, niet meer met kermisattracties kunt aankomen. Dus dat ze al die kermisattracties ombouwen tot echte preparkattracties, met name hier vooraan, het nieuwe gedeelte, met die komische poppen van onderwaterwereld, vind ik gewoon hartstikke mooi gelukt. Absoluut. Ja, ben je het ja. eens? Dan zeker, ook als die attracties, goede investering. En ja. inderdaad, goed opgeknapt. Nou, die nieuwe attracties, ja, dat had ik onderweg ook gezegd. Ik vind die ja. bootjes, paardjes, en dan uh, tractortjes, en vind ik een beetje op elkaar lijken. Ik mis toch echt de kinderachtbaan. Je hebt wat die twist Twisted X. Hè, dat draait dan rond. Dat is meer een familieachtbaan, of is het wel een kinderlijk ding. Uh, ja, je mist toch echt zo'n zo, zo, zo, zo rustbaan, zeg maar. Eigenlijk. Als je die hebt, hier heb je hebt bijvoorbeeld in Duits heb je Kudel de Hai. En dat is zo'n uh, zo'n zo Big Apple achtbaanje. Uh, ja, die heb ik dus een onderwaterthema. Die had ik dan daar geplaatst. En laten we eerlijk zijn, uh, verder dan dat zullen ze dus in drie uur eigenlijk ook nooit echt komen. Hè. Het is geen Efteling, het is geen Europa park. Dus het is wel een klein parkje. Het blijft een klein parkje, maar voor Nederland best een, een, een leuk parkje om te bezoeken. Misschien bestaat er nog een kans als ze gaan uitbreiden met de grote hal. Dat ze misschien ja een gethematiseerde gethematiseerde hal is natuurlijk ja. Dan moet je zoiets als Toverland gaan krijgen misschien. Ja, Plopsa, maar ja, die ja. hebben hun figuurtjes. Plopsa teert heel erg op hun figuurtjes. Ja, dat wel. En, en Toverland is, het beetje, is gewoon ja. Ja, Toverland is een klasse apart. Ik vind Toverland is een klasse hoger dan dit. Het is, ja, hoe moet je met respect zeggen? Uh, het is toch een van de laagste parken hier in Nederland. Want je hebt natuurlijk eerst een piratenthema, thema, daarachter we een jungle thema, hiervoor heb je weer een, een soort harbor thema, haven thema. Ja. Het is niet echt duidelijk af en toe, maar het, het is wel leuk ingedeeld in principe. Ja, het, het is echt een, een park voor ja, een beetje familie, voor kinderen. All around, een beetje hè? Ja, dus uh, ik vind de Efteling een stuk beter, Walip is natuurlijk een stuk ja, beter over. Je mag het eigenlijk niet vergelijken met de Efteling. Nee, nee, want het, wat ik zeg, het blijkt gewoon ja. het, een piepklein parkje in Nederland. En uh, ja, voor het gezin, denk ik gewoon een leuk dagje weg. Absoluut. Zo u daar gewoon op Zeker weten te doen. Ja. Daarom, ben je in de buurt, ga gewoon naar het Riedlied. <lacht> vind ik ook. Het is dus, uh, gewoon leuk voor een dagje. Dan willen wij in het bijzonder nog bedanken onze Vincent van. Daar vind je Kijk, er staat het. Shirt er. aan ook. Nou, wat een reclame, jongens. Allemaal ja. abonneren op zijn kanaal. Hij doet voornamelijk games, maar hij vlogt ook tegenwoordig en met iemand die allemaal doet. Absoluut. En ik ga door naar Sven zwembad, rodebaan, Kermis, of weet ik veel wat. En ik zie jullie de volgende keer, mensen. Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door koetlive.nl, Scheveningen Nieuws en Wilo Onderhoudsbedrijf.